Dag rollende roofdieren. Deze video is niet voor u als gelast het van vrees. ga me met mijn inline skates van een paar smeten in twee parkeergarages. We beginnen met een ondergrondse spiraal. Mijn maat nog pielen zijn trouwens Huub en Tom. Zo maakt die red veiligheidsoverwegingen een buiklanding. Oh, oh, oh. Het was een eentje zomerraad en we waren wij content dat we op donderste verdieping frisse lucht vonden. Vijf verdiepingen naar beneden schaasen was zo geestig dat we het gewoon een tweede keer aangedaan. We rollen mee met een funky baslijn. We zijn naar de volgende nari, dat betonnen monster aan de horizon. We gaan met dat beest stemmen, onze blades zijn ons wapens. Tom heeft heel zijn lijf weggepakt om die een betonnen brute te bestrijden. Ik raad iedere inline skate eraan om zoveel mogelijk bescherming te dragen. Schone Otto. Schone skates. Schoon zicht. Raar perspectief. Kleine Otto dinges ook schone skates magnifiek galing. Salwa, so, wat hebben we gaan er nog een keer van? Stad schijnt heeft een serieus begrotingstekort van 30 miljoen euro of zo. Weet je wat jongens en meisjes van het scheepcollege? Verhuurt de bovenste verdieping van die opparking aan een paar skateclubs. Dat zijn heldere inkomsten en een wilde ruimte. Nu verdienen er toch geen kloten aan. Maar genoeg financieel advies, we gaan me rollen. Ah, Wenda is asfalt gesigneerd. En nu gooien we nog een keer de spierkes los in het skatepark. De muziek doopt uit, de stad leeft. Merci voor het kijken.